Ja, heel erg. ja ook hier lachen. Dan ruik je in een auto. Super lekker. Oké, okay, oké. Okay. Ben ah, je heel veel plezier ermee? Er ik neem deze even met ja. mee. Echt niet, Ik heb gedaan. Wat, wat een hoefte aan een girls night. Nou, ik ga dus nu weer een nieuwe foto maken. Maar ik heb zo'n strakke boeken aan. Ik kan gewoon niet ademen. Jullie weten niet dat ik gewoon elke keer buiten adem ben van de selfie omdat ik helemaal geforceerd zit. En ook nog mijn adem inhaal. en weet ik veel wat allemaal. Maar het gekste aan mijn Sofie's hier is dat heel veel mensen vragen naar wat voor kleur ik op mijn muur heb. En het is gewoon lichtgrijs. Het moest eigenlijk veel donkerder worden, maar het is lichtgrijs. En ik gebruik altijd een ringlamp erbij voor wat meer belichting. En ik gebruik altijd nog een app en dat is Facetune. En daarmee maak ik altijd met de whitening tool nog mijn achtergrond helemaal wit. En ik zie daar de kap liggen van Bentley. Die moet ik nog opruimen. Maar ik maak dus nu vandaag een foto van Baller. Want ik heb een jasje aan van Baller en mijn tas is vandaag van Baller. Nou, we zijn vandaag bij Münsterhuis. We gaan vandaag de auto's ophalen. Tevens gaan we hier één van de vijf winnaars trekken om een weekendje Range Rover Evoque te winnen. Ik hoop dat we vandaag deze mogen meenemen. Deze is echt super vet. Dit is dan de Range Rover Evoque uh, Convertible. Dat is echt lijp. En het wordt dit weekend super mooi weer, dus ik hoop dat ik deze meekrijg. Geur hier alleen al. Dan rook je hem in de auto, super lekker. En Stephanie, Stephanie, waar ben jij? Moet jij niet hier zitten? In de hoogte gewoon die knoppen omhoog halen, deze breien. Rugleuning. Nou ja, je kunt bij deze auto van alles, je kunt nog allerlei dingetjes oppompen. In, uh, ja. Maar dat mag allemaal duidelijk zijn. Uh, nou, wat wel leuk is om te melden, is natuurlijk dat de in in eraf kan. Ja. Het zal wel heel gaaf zijn, er zijn maar heel weinig ja. van dit soort auto's, dus dat maakt het wel exclusief. Vraag jou Ja. ja. ja. Jij mag in de Range Rover en ik terug in mijn Oezie Autootje. Nou, we waren dus bij Münsterhuis. We hebben een samenwerking met Münsterhuis. En die heeft dus twee auto's gesponsord voor de giveaway. Kijk, we zitten die Koen. Van Ford K naar Range Rover Evo Convertible. Het is wel echt een zieke auto hè? Het is echt een vette auto. Kijk, zelfs dat nummerbord vind ik vet. Oké, okay, oké. Okay. Nou, we gaan nu onze Big Boss uit Amerika ophalen. Ik belde wel zes keer aan. Hij zegt: I'm coming. I'm coming. Stalker alert. Nou, we zijn dus nu in de Range Rover. Op weg naar Carlijn in Haaksbergen. Dat is de eerste winnares. En zij gaat zo uit één van de enveloppen een nummertje trekken. En op, elke, en, op elke, hè? en op elke prijs staat een nummer. Dus het nummer wat ze trekt uit de envelop. Dat is het nummer van de prijs die ze wint. Nee hè? klopt niet hè. We hebben dus vijf enveloppen, daar zitten nummertjes in. En de nummer die ze trekt is het... Ja, hoe zeg je dat nou Koen? We hebben zo vijf enveloppen. Hij wordt dan te donker, snap je. Dan focus hij op de interieur in plaats van vijf enveloppen. We geven haar zo een van de... Ze kan zo kiezen. In de enveloppen zitten vijf. Nee. Ja, waar ga je uiteindelijk op doelen? Van, je hebt 5 enveloppen en elke envelop zit een nummer. Die, die zijn, zijn gelinkt. gelinkt aan de hair tool. Wacht. Nou, ik moet ze er eentje trekken. Die nummers zijn. Die nummers. Uh. Wij geven haar zo 5 enveloppen. Er dus zitten de nummers 1, 2, 3, 4, 5 in. Die nummers zijn gelinkt aan een bepaalde hair tool. Dus als zij een envelop trekt met een bepaald nummer, dat is dan de hair tool die ze kan winnen. Yes, I nailed it, bitch! Breh. Breh aan het rijden was, op de snelweg. Ik denk wat is dat er staat de hele tijd voor een lampje daar in de spiegel. Maar die auto geeft dus gewoon aan wanneer iemand je van links inhaalt. En nodig die het bijvoorbeeld niet. Hij ziet het alleen als mensen van achteren komen naar voren. Dus dat is super goed. Zo kan je dus zien dat iemand je dus in de blinde hoek inhaalt. Zonder dat je dus naar links gaat. En dus hij waarschuwt je van, er komt iemand aan dus je nog niet naar links gaat. Oh, we hebben hier dus alle tools in gedaan. We hebben van elke tool vijf stuks mee. Dus zo blijft het ook eerlijk. Maar kijk één keer hoe klein die kofferbak is. Zo schattig. Maar hier zitten dus alle tools in. Die gaan we nou even nummeren. We leggen ook een paar op de achterbank, anders is hij gewoon te vol. Dit is je cadeautje. Super vet. Ja, leuk hè? Ja, echt geweldig. Nou, heel veel plezier ermee. Komt er helemaal ik goed. Ik neem deze even weer mee. Ja, helemaal goed. Deze denk ik ook. Ja. Op het moment wanneer we dus bij de MAC staan. En ik denk, fuck, ik ben van Portemonnee vergeten bij OG Excuses. En Koen had nog 11 euro bij zich. Ik doe vast. Ga hey, Je bent in toch? Ja. Yeah. Yeah. Ja, maar, wat leuk! Ook okay, ben heel toevallig ja, nog aan het vloggen. Ja, leuk! <tie> Wanneer je gewoon in Apeldoorn herkend wordt, nou dat is leuk. Je dan 25 Ja, ik kwam er net achter dat ik mijn portemonnee was vergeten. Dus daarom was het Ach, oh, doe nog maar een cheeseburger en dan we... waren 11 maar 11 euro. <tie> nou, Kalkoen. Kakoen. <tie> ik wou zeggen koen, ik zeg kocoen. <tie> Kalkoen. Kalkoen. Kalkoen heeft me getrakteerd. En maar 11 euro bezig. Oh. Ja, we weten Maar ja, wat heb ik nou? Ik heb twee hamburgers en een cheeseburger. Twee oh hamburgers twee cheeseburgers En je hebt een Big Mac, je hebt een hamburger en een cheeseburger of wat? Ja, zoiets. Damn, dan. Maar ja, echt superleuk. De meisje kennen me gewoon van de vlog. Michelle van de vlog. Zullen ze ook cabrio gaan rijden? Ik ben gek of zo, weet je hoe koud het is. Het is echt koud hè, nee. Crapje. Yeah. Waarom sta ik naast dus Kijk dan, die, vark enfin, die varkens, die uh, koeien altijd als de vlag aangezien. Die vind ik echt zo zielig. Kijk dan, Oh baby. Jullie gaan maar aan de slag. Ja. Zielig Ja. Zielig. Dit oh. is dus hoe de auto eruit ziet. Dat heb ik jullie nog helemaal niet laten zien. Allemaal heel, very high tech. Overal knopjes voor. Zoals dit. Ik snap echt niet wat dit inhoudt. Maar ik denk voor de uh, lichtstand van de stoel, nou ja de zitstand van de stoel dan. Ja, een heel navigation system, mijn muziek, mijn telefoon. Dit is dan de Navi en dit is dan, uh, hier kan je je stoelverwarming aanzetten. Wanneer? wat was het nou? Verwarming, gewoon. Dat was en dan kan je ook nog de base doen en de tap, maar je kan ook gewoon allemaal doen. En dan de temperatuur, oh je kan hem zelfs op koud zetten. En dan zie je hier rechtsbovenin ook nog, van dat ik hem op koud heb. En hij is helemaal Hij ruikt nog super nieuw. Hun zei er nog, je moet niet opkijken van gekke geurtjes. Want hij is nog gewoon zo nieuw. En dit is dus dat lichtje waar ik het net over had. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... 18 fucking seconden, hoe dan? Oh my god! Mooi! Leuk hè? Ja, super. Ben je er blij mee? Ja, heel en, blij. Dat past super goed oh bij haar, je haar, want ze heeft super mooi haar. Hoe en goed. daarbij moet ik je zeggen. We hebben jou gisteren getrokken met het weekendje Range overrijden. Dus je nee. krijgt ook nog die Range over die daar staat. Oh my god! Oh my god! Dit is jouw car voor het weekend! Is mooi! Oh, mooi hè? Je nice. kan al je vriendinnen meenemen. Nou, ze gaat nu dus een proeverietje doen. Nou, het is inmiddels alweer uh, zes uur. Oh, ik um, ben nog naar huis geweest, ik ben nog naar mijn ouders huis geweest. En uh, nu ben ik onderweg naar mijn zus haar huis. Want mijn neef vindt auto's heel leuk, dus ik dacht ik ga even een rondje met hem rijden in deze auto. Ah, uh. Hi, Giovanni. Hi. Ga je weer mee mee? Ja. Ja? Ga rondje rijden? Ja. Vind je het leuk? Ja. Ja? Goddelop. Ga maar zwaaien. Ga maar zwaaien. Wat heb ik een mooie smink op. Kijk eens Johan, ik heb verrassing voor jou. Oh, wat gebeurt er nou? Wat gebeurt er nou? Wat is dat nou? Wat is dat? Dat is leuk hè? Ja. Dan moet je zo de handjes in de lucht doen. Zeg so, maar doei. Doei. Yay. Zullen we even heel hard gaan? Wow, dat is eng! Net de achtbaan, of niet? Ja, ja. ja! Nou mogen de handjes wel weer omlaag hoor! Wat heb je vandaag allemaal gedaan? Leuks! Niks? Leuks! leuks. Wat heb je voor leuks gedaan dan? Ehm... Um... Ben je naar alle knopjes aan het kijken? Ja! Ach, Gets Gezondheid! Getsie hè? Ja! Zul je patatjes halen? Ja! Bij de McDonalds? Ja! Zo, en toen was hij weer dicht. En dan gaan alle rampjes weer omhoog. Ja, klaar. Ik doe het wel. Ja. ja? Oh, jij kan dat wel. Ja. Wat gaan we doen na de? doen een donut. Geef box. High five. Low five. Baby five. Box. Box. Elleboog. Van wie heb je dat geleerd? Van papa. Van papa? Nog een keer. Oops. En dan... Eh. Oh, Mag ik een patatje? Ja. Dankjewel. Doeg. Hij wil een patatje wel. Ja, maar hij is helemaal van jou. Is helemaal van jou? Allemaal. Allemaal van jou. Oh. Wat heb ik nog gedaan? Ja. Ja. Ah. Mm. Dat moet niet zo. Oh. Wat slim van jou. Dat is goed. Dat wist ik niet Ik ben zo dom. Dat moet erin hè. Zo. Heb ik lekker gekookt? Jo, eten lekker? En niet te Ik heb wel gekookt. Ik heb McDonald's gemaakt. Nee. Wel. Ik heb gemaakt. En McDonald's. McDonald's gemaakt? echt niet. ik heb gedaan. ik heb patatjes gemaakt. Hey, hey, in een donut. Oh. oh. mag ik nog een patatje? Uh, uh. niet. niet nog meer. niet nog meer. ik heb van jou gekocht. ik heb centjes betaald voor jouw eten. en dan krijg ik geen patatje van jou. Nou, we zijn dus nu aangehouden door de politie. Ik ga niet haar kwaad, ik ga niet filmen. Ik ben echt zo schijtend, maar... Hij was dus zogenaamd een beetje aan het slingeren. Maar ik vond dus dat hij heel rustig aan het rijden was, maar oké. Okay. Nou, we zijn dus nu onderweg naar Amsterdam. We gaan vanavond naar het ballerfeestje. Hey. En uh, ik probeer ook nog Dunkin Donuts te redden, maar ik denk het wel. Dat het dat tot hoe laat is dat om? Dan... 10 uur. Maar ze zit echt midden in het centrum. Dus daarom zei ik tegen de sneakers aan. Oh. Kom bij daar helemaal aan, in het centrum bij de donuts. Oké. Maar we hebben wel sneakers aan. Ja, en deze ding door... wou, uh, wou ook misschien mee. Dus dan we, halen we haar op en dan zetten we haar weer af bij het station. Dan wou ze ook nog een donut eten. Ja. Dus dat wordt wel gezellig. gezellig. En daarna lekker het feestje. Ik ben echt benieuwd. Ja, ik ook heel erg. Ja. Ik ben nog nooit naar hun feestjes geweest. Dus ik ben ook nog nooit in de Jimmy Bull geweest. Jimmy Woo? Jimmy, Jimmy Woo heet dat. Jimmy. Het is Jimmy Woo. Ja? Google bitch, het is Jimmy Woo. Oh, ik het Jimmy Woo. Jimmy Woo? Dacht ik. Nee, Jimmy Woo. Oh, oké okay. Oh my god. Ik ben zij is gewoon geweest. Hè? Ik ben nog nooit geweest. En ik weet gewoon hoe je het uitspreekt en zij niet. Eén keer ooit. Toen was ik 18 of zo. We nou. hebben een aan een girl's night. En hoe? American cookies. Nog meer American Cookies, Twix en oh, er viel net een Bounty tussen de stoel en een Bounty. En daar gingen mijn sleutels. Oké, ik moet zeggen, deze auto is wel echt doop. Kijk, één keer hier. En dan overal die belichting. Zie je dat parsen? En die lampjes gaan met touch. Zie je dat? We hebben even Desiree opgepikt. Oh ja, daar is Desiree! Hey! Het is nou het joh? Robin is even aan het omkleden. Kijk dan, daar is de kermis. Midden op de dam, dat is toch schattig. Het is nog zo druk hier, alles is nog open hier. Het leeft hier. Ja, Waar nou hier? Gewoon hier bus achtervolgen. Gaas, gaas, gaas. Oh. Je hebt die tram, hè? die tram rijdt gewoon door. Jongen, wat willen deze mensen allemaal nou? Oh, het is Super. groen. Nog een tram. Ah, ja. ah. Gaat de rond zeker? Wil je er gaan? gaan. Ah. Oh, dat was echt een panic attack. En nog gaat het geven ook. Nee. Wat? Ah, ja. Oh, het is wel kutkind. Ik ben naar Winhart hard Nou, we zitten op de ras. Desiree is er ook. De is vandaag heel gemeen. Want ze zei: ga je in die outfit? Ik zei: ja. Wat zei je toen ook alweer? Als je dat wil? Oké, okay, als, als jij dat echt wil, dan moet je dat doen. Ja. <laughs> Gezellig man. Oh, nee. Nee. Oh, ik heb nieuwe matte poeder, dit is echt super fijn. We'll Het gaat alweer over een paar uurtjes, want ik moet om 10 uur naar Motherfucking Movie Park, Germany. Dat moment wanneer je vriend de sleutel aan de andere kant van de sleutel sleutelgat heeft gelaten. En ik nog niet in huis kom en die kerel slaapt als een motherfucker. Dus ik ben maar naar mijn oudershuis gereden om te kunnen slapen. Het is half 7 en om 10 uur moet ik al bij Amine voor de deur staan. Oh my god.